Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ga ik na meer dan een jaar eindelijk mijn texturepacks releasen. Voor we met deze video beginnen, John zeker even mijn Discord. Link staat in de beschrijving. Er zijn nu wat giveaways bezig, dus John zeker even en een snelle SO naar de Faction Mansion, om te zorgen dat ik deze clips met hun moet grinden. Ik gebruik trouwens nog even mijn code code Vloedje, om mij te supporten. Of gebruik gewoon tenminste iemand zijn code, zijn superval creators die hard grinden op deze server te supporten even. Hoe dan ook, jullie hebben het afgelopen jaar zoveel comments geplaatst. Op YouTube, op TikTok, om mijn texture packs te krijgen. Dus voor al die mensen die dat vroegen, deze video. We beginnen met mijn favoriete en meest gebruikte texture pack: Henry 1.14 Default Textures. Een amazing pack. Echt een van mijn favoriete texture packs. Hij is clean, hij is simpel. Het is een goede PvP pack gewoon. En het is ook natuurlijk de pack die ik in mijn meeste video's gebruik, waardoor hij clean thumbnails kan maken. Dus deze texture pack, echt geweldig. Ik hou ervan, de armen ziet er goed uit, uh, het is gewoon simpel, het is nog steeds Minecraft, maar toch, ik weet niet, een heel clean pack, zeker, zeker even downloaden. De volgende pack is de pack die ik op één na meest gebruik, de Sapphire 16 X pack. Vooral goed in endfights, echt, ik gebruik het super vaak in endfights, omdat je de particles enorm goed ziet. Het is eigenlijk een kleine invispack, maar vertel dit niet aan staf. Op mijn TikTok heb ik zelf een video staan, waar je super goed kan zien hoe ik dit eigenlijk zwaar abuse en super superveel mensen die vol inwisselen zijn kan killen. Maar deze pack echt supergoed. Sapphire zeker downloaden. Dan mijn favoriete texture packs. Mijn favoriete set texture packs. Deze twee texture packs passen perfect bij elkaar. Maar het is weer van Henry. Deze guy maakt echt super goede packs. Vooral weer in default texture packs. Um, en deze, de Lupin Blue of de paarse variant. Zijn echt super sick. De laatste tijd gebruik ik weer de paarse variant echt vaak. Uh, ik weet niet. De, de packs zien er gewoon ziek uit. Hij maakt echt goede texture packs. Altijd de cleanheid en daar hou ik zeker van. Zeker om in mijn tumbles te maken en zeker om in mijn video's te stoppen. Dus dit is echt één van mijn favoriete texture packs ook. ben ik meer en meer aan het gebruiken. ga je ook zien in de clips die ik nu laat zien. Um. Dus ja, deze pack, ik ben er echt een enorme fan van geworden. Download ze zeker. Links dan ook in de beschrijving. Dat waren eigenlijk de texture packs die ik het meeste gebruik. Ik gebruik niet superveel texture packs. Ik hou ervan om gewoon tussen te switchen tussen twee, drie of vier. Maar de texture packs die ik zeker ook nog aanraad, zijn meer de PvP-stijl, de, de meer hardcore pot-pvp. Um, er zijn deze drie die hier staan. Je moet even de video maar op pauze zetten als je ze wilt downloaden. Um, ik vind ze niet super geweldig, maar ik heb ze er zeker tussen staan. Omdat het geen slechte picks zijn. Ik heb ook nog super tof nieuws. In de afgelopen tijd dat ik geen video's heb geüpload, ben ik wel redelijk actief geweest op TikTok. Of redelijk actief, ik heb gewoon wat geplaatst op TikTok. En Daardoor ben ik sinds kort niet alleen YouTube-partner uh, op Frisky maar ook TikTok-partner, de eerste TikTok-partner op Frisky geworden, die betaald krijgt om uh, TikTok-video's te plaatsen. <laughs> ik vind het uh, best wel grappig. Nee, maar check me zeker even op TikTok, dat ze supertof zijn. Um, Vloedje fan is het, dat is uh, gemaakt door Iwan. En um, ja, sinds kort doe ik dat met hem en pak de TikTok-views. Uh, ja, er komen best wel, uh, best wel wat TikTok-views op, supertof. Um, er kwamen ook heel veel mensen van TikTok over naar de server, dus altijd tof om wat uh, nieuwe noobies te hebben om te killen. In ieder geval jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je het leuk, dan zeker even een like achter dat ze super tof zijn. Join mijn Discord, link staat in de beschrijving. En abonneren als je het niet hebt gedaan, want in het geval moet je de abonneren. En dan zie ik jullie terug over twee maanden. Grapje. Oh, Pas.